Wat doe jij als je een paar nachtjes wilt boeken in een hotel dat je niet kent? De reviews bekijken natuurlijk. Met videotestimonials laat je anderen aan het woord. En wordt het werk ook grotendeels voor jou gedaan. Maar hoe gaat het nu precies in zijn werk? En vooral, wat zijn de voordelen van videotestimonials? Dat leg ik graag wel even uit. In vergelijking met geschreven testimonials zijn videotestimonials veel overtuigender en zorgen ze voor meer engagement bij het doelpubliek. Hoe dat komt? Ja. de meeste mensen zijn visueel ingesteld. Een beeld blijft langer hangen dan woorden. Zo'n gunstige videotestimonial zorgt ervoor dat je websitebezoekers langer op je pagina blijven en dat ze uiteindelijk sneller geneigd zullen zijn om over te gaan tot het plaatsen van een aankoop. Hogere bounce rates? Die behoren met videotestimonials ook tot het verleden. Door concrete cases uit te diepen aan de hand van videotestimonials met ambassadeurs en brand advocates zal je potentiële klant sneller vertrouwen krijgen in je merk en beroep doen op jouw producten en diensten. Deze unieke verhalen en klanten vloeien immers allemaal voort uit positieve ervaringen. En die kan je niet faken. Hoe overtuig je je ambassadeurs een videotestimonial voor je op te maken? Vraag het hen persoonlijk. De beste manier is om je tevreden klanten persoonlijk te contacteren via mail of telefoon. Vraag of ze je willen helpen met het vertellen van hun ervaringen door een videotestimonial voor je op te nemen. Denk er wel aan dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Sommige mensen voelen zich niet zo comfortabel om voor de camera te gaan staan. Vertel er waarom zij de geknipte ambassadeur zijn voor een testimonial. Heeft je klant veel tijd en geld kunnen besparen door het gebruiken van jouw product of dienst? Leg hen uit waarom hun case zo bijzonder is en waarom je graag hun verhaal in beeld wil brengen. De belangrijkste factor in het vragen van een klantentestimonial is de manier waarop je het aanbrengt. Als je de pluspunten van jouw product of dienst overloopt, wordt ook meteen duidelijk in welk opzicht jouw bedrijf het verschil voor hen heeft gemaakt. En dat is nu net wat je wil weergeven in je videotestimonials. Regel de opnames zelf en neem een videoexpert onder de arm. Zorg niet voor extra werk voor je tevreden klanten en regel dus die opnames van je videotestimonials zelf, met de hulp van een specialist. Wanneer je samenwerkt met video-experts ben je bovendien ook zeker van een degelijke geluidskwaliteit en professionele beelden. Denk bijvoorbeeld aan een videotestimonial in de vorm van een interview. Dit maakt het gemakkelijker voor je klanten om vragen spontaan te gaan beantwoorden en een natuurlijke houding aan te nemen. Heb je een bepaald project voor ogen, maar weet je niet hoe je precies aan een videotestimonial moet beginnen? Contacteer dan onze video-experts. Zij bekijken graag de mogelijkheden met jou en werken je videotestimonials van A tot Z uit.